In deze video leg ik iets uit over de leeslijst die je voor jezelf kunt aanleggen in de browser Edge. Dat is de browser die je onder Windows 10 gebruikt. Als je een artikel tegenkomt op het internet kan het zijn dat je denkt dat wil ik bewaren, dat wil ik later nog eens even lezen. Ook als je onderzoek doet bijvoorbeeld of als je als student allerlei zaken bij elkaar moet verzamelen voor een werkstuk of iets dergelijks. Dan kan het handig zijn als je een overzicht voor jezelf hebt van wat er allemaal uh, aan interessant materiaal is. Op het internet te vinden is. Daarvoor kun je je favorieten gebruiken. En ook je werkbalk favorieten, bijvoorbeeld, die je hier ziet. Daar kun je allerlei knopjes aan toevoegen, maar op een gegeven moment is dat misschien toch niet zo overzichtelijk meer. Nou zit er in Edge een le leeslijst ingebouwd. En die leeslijst die vind je door te klikken op het sterretje. Stel, ik wil dit artikel wil ik nog eens later lezen. Dan klik ik hier op dat sterretje. En ik kies hier voor de optie leeslijst. Als ik daarop heb geklikt, dan kan ik eventueel de naam van het artikel nog aanpassen en ik klik op toevoegen. Op dat moment is dit artikel toegevoegd aan mijn leeslijst en die vind ik dan terug onder de hub. Dat is dit symbooltje. Hier vind je onder andere ook je favorieten terug. Maar hier zie je het symbool weer van de leeslijst en hier zie je dat artikel wat ik zo net heb toegevoegd. Als ik hier dan op klik, kom ik uiteindelijk weer op dezelfde pagina terecht. En zo kan ik dus een hele lijst aanleggen van dingen die ik later nog eens een keer wil gebruiken. Met de rechtermuisknop erop klikken kan, ook, kan je hem ook weer verwijderen, zodat je ook de dingen die je eenmaal hebt gebruikt, gelezen, niet meer wilt bewaren, ook weer weg kunt halen.